Vandaag ga ik je vertellen over een product dat je nieuwe bestfans wordt. Eer een make-up toilet tasje. En eigenlijk een ondergeschoven kindje. want niet veel vrouwen gebruiken. het. Maar het is zo geweldig als je een goede te pakken hebt. En daarom ga ik je vandaag alles vertellen over lippotloden. Ik ben echt een groot fan van lippotloden. Ook mede door andere bloggers. Want vroeger had ik ze eigenlijk ook niet. Kijk, we hebben massa's... Uh, lipglosses en lipstiften maar lippotloden eigenlijk helemaal niet en best vreemd want een uh, goed lippotlood dat is eigenlijk echt goud waard dat is echt je best friend forever en um, het neemt sowieso weinig klek in, in je avondtasje dus uh, geen excuus om er geen te hebben je hebt ze budget, je hebt ze wat duurder en een goed lippotlood, dus het blijft perfect zitten, kun je gewoon mee zoenen uh, en geeft ook een geweldig matterend effect. Dus als je erover na zit te denken om misschien een, uh, een matte lipstick te kopen, maar je twijfelt nog een beetje, koop dan eerst een potlood en zie dan of het matte effect iets voor jou kan betekenen of niet. Uh, ik zal vandaag mijn favoriete lippotloden laten zien en ook over de voordelen vertellen van de lippotloden. of juist een nadeel als ik een niet zo'n fijne had, bijvoorbeeld. Hm. Um, het aller, allergrootste voordeel voor mij, voor lippotloden, is dat je met lippotloden echt heel gericht je lippen kunt contouren. Je kunt eigenlijk je lip een bepaalde vorm geven. Als je zelf niet zulke grote lippen hebt, dan kun je je lippen iets meer um, uitlijnen. En iets groter laten maken, zodat ze, uh, ja, gewoon optisch groter lijken eigenlijk. Dus iets meer buiten de randjes, zeg maar, aanbrengen. En je kunt ook heel gericht aanbrengen. En soms heb je met lipsticks, dat het gewoon heel heel erg moeilijk is om het heel netjes aan te brengen. En als je dan eerst een lippotlood aanbrengt, kun je eigenlijk al een beetje de lijntjes zetten om daarna met een lipstick eroverheen te gaan. En wordt het effect echt veel mooier, veel preciezer. En dat is echt nog een groot voordeel van lippotloden. Nou, we beginnen met de goedkoopste die ik heb. En die zijn eigenlijk ook al heel fijn. Er valt me helemaal niets tegen. Ik heb er twee van Essence. En ik heb er eentje van Catrice. En deze van Essence heb ik de nummer 11 in de nude. Echt een super mooie kleur voor nude lips. En ik heb hier 12 Wish Me A Rose. En ook echt zo'n super mooie, tint. En van Catrice had ik... Ja, dat stond waarschijnlijk op het stikkertje. Want dat kan ik nu niet meer zien... <laughs> ik durf het eigenlijk niet te zeggen nu. Er hmm, staat verder geen kleur meer op. Maar die lijkt eigenlijk wel heel erg op deze van Essence. En ook een beetje zo'n ja, rozeachtige tint. En die van Catrice die was echt super zacht. Dus die ging wat makkelijker op. En die sleept iets minder fijn dan de potloden van Essence. Terwijl die van Essence echt 99 cent zijn. En die van Catrice zijn volgens mij twee keer zo duur. Maar um, ik vind die van Essence eigenlijk net iets fijner. Het <laughs> zijn echt alle goedkozen die je kunt vinden op de markt Bizarre. Maar uh, ja, fantastisch deze ook. En, uh, je moet ook zien: ja, ik heb die van Catrice al super vaak gebruikt, want het is echt nog maar een heel klein potloodje. Uh, maar hij gaat ook wel heel erg snel op. Dus. Maar ze zijn heel erg zacht en brengen makkelijk aan. Blijven redelijk goed zitten. Gewoon prima potloden. Volgende die ik laat zien is van Makeup Studio. Makeup Studio heeft ook echt een hele fijne potloden. Doe je iets langer mee. Omdat ze wat harder zijn, blijft daardoor ook iets beter zitten. En ik heb hier de nummer 6. En die is een beetje zo'n ja, bruinrodige kleur. Een beetje Bordeaux kleur vind ik het. Er zit ook iets, ja, zit iets bruins? Iets oranjes in. Ik kan hem even laten zien op mijn hand. Kijk. Het is echt zo'n najaarskleurtje. En die van Makeup Studio, ja, die, die brengen ook gewoon heel erg fijn aan. Blijft goed zitten. Um, volgens mij zijn die potloden iets van een tientje of zo per stuk. Om en aan de 10 euro. Dus valt nog wel mee. Ook heel erg fijn. Um, een variant op, de op het lippotlood is deze van Maybelline. Dat is de Color Drama. En dat is een wat breder potlood. Oh, ik had hem even moeten slijpen. Sorry. <laughs> en... Um... Dit geven ook een mat effect. Soms zit er een klein glittertje in. En um, het is eigenlijk een Intens Velvet lip pencil, zo noemen ze het. Omdat hij wat dikker is, is hij iets moeilijker gericht aan te brengen. Maar als je een scherp puntje slijpt, dan is het eigenlijk heel erg mooi. Um, blijven ook goed zitten. Voelen wel een klein beetje droog aan. Want het is natuurlijk niet verzorgend. Maar die kleuren die zijn echt fantastisch. Deze kleur ook. Dit is welke um, kleur was dit? 110 Pink so Chic het dit is ook echt, als je deze doet, dan wow dan blaas je iedereen weg, dan kom je echt binnen. Een beetje vent fan maar fantastisch als je in die mood bent. Een ander lip lood uh, die vond ik gewoon niet zo fijn. John van G, Lip Liner Pencil 68. Een hele mooie kleur, maar uh, super hard. Echt keihard, kei bijna onmogelijk om je lippen goed mee in te kleuren. Dus dit is geen aanrader, verder niet meer aan denken. Um, een van mijn meest favoriete lippeldloden op dit moment. Maar die verkopen ze niet in Nederland van Make Up For Ever. De Aqua Lip. Daar kun je heel goed mee zoenen. <laughs> en het is de 15C. Een fantastische kleur die ik nu ook op heb trouwens. Het is gewoon een hele mooie matte roze tint. Een beetje, het heeft iets oudroze. Dus het is niet... Te, te licht, het geeft gewoon een hele mooie kleur en zorgt dat je tanden ook nog iets witter lijken. En hij slijpt fijn en ik vind het ook wel chic dat dit zeg maar dat wat je wegslijpt, dat dat zwart is. Ziet er gewoon chill uit. Dus als je een keer in een Sephora komt, neem dan zeker een lippotlood van Makeup Forever mee. Want ze zijn gewoon zo fijn. 14 euro voor zo'n potloodje en je doet er wat langer mee. Dus um, echt een aanrader. Komen we bij iets duurdere varianten die ik ook heel fijn vind, de crayon crayonleve van Chanel. En dit is de nummer 21 en dit is echt zo'n wauw kleur. En als je deze op doet heb je ook echt helemaal geen lipstick meer nodig. Want hij is echt, hij is zo fel. Wacht, ik breng hem even aan op mijn hand. En kijk, dit is de kleur, je moet naar deze kijken. Echt rood en er zit heel ietsje iets roze in. Uh, niet oranje, maar echt iets roze, zodat je tanden echt super wit lijken. Hij brengt fijn aan, hij, hij slijpt fijn. En er zit aan de andere kant nog een kwastje, dat ik trouwens nooit gebruik. Maar het kan natuurlijk wel, je kunt daarmee je potlood een beetje uitvagen. Of juist met dit kwastje je lipstift aanbrengen. Dat zou echt nog best wel een goede tip zijn, ja, om dat niet te gebruiken voor het lippotlood, maar uh, voor je lipstift. Dat je het er gewoon even overheen haalt en dat je het daarna aanbrengt. Dat is veel makkelijker. En die verpakking is ook zo mooi, met die gouden letters, ja het is echt wel Chanel. Ha, dit betaal je dan ook voor, want zo'n lippotlood is volgens mij rond de 20 euro of zo, is net nog wat duurder. Maar ja, heb je wel wat. <laughs> en dan tenslotte, dat is eigenlijk de allerduurste, maar ook heel erg fijn, van Sisley Burgundy. En dat is een beetje een paarsige variant. En ook weer aan de ene kant een kwastje. En aan de andere kant het potlood. En deze brengt zo waanzinnig fijn aan. Hij voelt ook best wel verzorgend voor een potlood. Wat heel erg bizar is. En hier betaal je wel meer dan 20 euro voor. Ik denk iets van 24 euro of iets dergelijks. Maar Sissy is ook echt wel ja best wel prijzig. Maar een heel fijn potlood. En deze kleur is ook echt fantastisch. Vitro Lavre Perfect. Perfect liner. Ah oh, ja, daar betaal je iets voor. Maar dan heb je ook wel een heel fijn potlood. Wat echt, ja... Yeah gewoon die pigmenten, dat is echt, echt heel erg fijn. Ik zal hem aanbrengen op mijn hand. Oh, nee, het voelt gewoon ook heel erg fluweelachtig. Als je hem op je hand aanbrengt, deze kleur, een beetje iets meer paarse, lijkt daarbij een beetje op die van de Maybelline. Oh, maar helemaal niet droog en oh, ja, fantastisch. Maar ja, moet je wel voor betalen. <laughs> Ja, dit waren eigenlijk uh, mijn meest favoriete uh, lip potloden. Eigenlijk allemaal heel verschillend, ook qua prijs. Maar ze hebben allemaal iets wat ik fijn vind. En soms ben je in de mood voor juist iets duurder, wat intensere kleuren. Soms wil je gewoon ja, mooie nude lips en ga je voor een goedkope optie. En dan is die van Essence ook helemaal prima. Het is, het is net ja, wat je zelf wilt. Wil je iets meer geld eraan uitgeven of juist iets minder. Het is allebei eigenlijk prima, want er zijn sowieso prima potloden allebei op de markt. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je er iets van hebt opgestoken. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En vergeet de duimpjes omhoog te doen als je deze video leuk vond. Want dat vind ik echt super leuk. Probeer op mijn beurt. <laughs> Oké, okay, doeg!